Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Jeanne-Marie van den Groenendaal, promovenda en Tilburg University. Vandaag vertel ik je graag meer over succesvol ondernemen als ZZP'er. Is dat makkelijker gezegd dan gedaan? Om te beginnen wil ik je uitnodigen een aantal ZZP'ers in gedachten te nemen: ZZP'ers die je zelf kent, of misschien ben je zelf ZZP'er. Als je dan naar deze personen kijkt, Grote kans dat je verschillen tussen hen ziet. Dat ze verschillende activiteiten verrichten, dat ze ander type bedrijf hebben en hun bedrijf anders vormgeven. Dat is precies waar ik het vandaag over wil hebben. Verschillende type zzp'ers. Nederland telt vandaag de dag meer dan 1,3 miljoen zzp'ers. En al die zzp'ers um, hebben verschillende bedrijven, doen andere activiteiten en richten hun bedrijf anders in. Dan is het ook best een beetje gek dat je zulke krantenkoppen ziet. De ZZP'er is minder bereid te investeren in schoon- dan werknemers. Of wat wil het kabinet met ZZP'ers? En als je dan kijkt naar die 1,3 miljoen ZZP'ers, dan vind ik het best een beetje raar dat ZZP'ers soms zo als een één grote groep worden neergezet. En vandaar dat ik het volgende standpunt inneem. De ZZP'er bestaat niet. Zo'n vijf jaar geleden ben ik begonnen wetenschappelijk onderzoek te doen naar zzp'ers en ik heb me onder andere de volgende twee vragen gesteld. Waarom worden mensen zzp'er? En als van zzp'er zijn, welke strategieën passen zzp'ers toe om een succesverhaal te maken? Laten we beginnen met de eerste vraag. Waarom worden mensen zzp'er? Zowel in de media als in de literatuur worden zzp'ers vaak in twee groepen geplaatst. Oftewel ben je vrijwillig zzp'er geworden, Oftewel vanuit noodzaak, dat je als het ware geen andere keuze had dan zzp'er te worden. En wat we dan vaak zien is dat die groep vanuit noodzaak wordt gedacht dat dat de grootste groep is. Maar is dat wel zo? En als mensen dan vrijwillig zzp'er zijn geworden, wat zijn dan de redenen dat zij ervoor hebben gekozen zzp'er te worden? En welke redenen zitten er waar we wellicht nog niet zoveel over weten? Nou, om dit te onderzoeken heb ik een grote dataset gebruikt met meer dan 3600 ZZP'ers. Allemaal Nederlandse ZZP'ers. Nou, in dat onderzoek er zat dus één vraag in die vragenlijst en die was, welke redenen had u om ZZP'er te worden? Om deze vraag te beantwoorden konden de ZZP'ers een keuze maken uit twaalf verschillende redenen. ZZP'ers konden alle redenen aanvinken die voor hun van toepassing was. Ze konden dus verschillende combinaties van redenen noemen. Vervolgens ben ik gaan kijken of we nou met al die combinaties van redenen groepen zzp'ers konden identificeren. En dat kon, we hebben zeven groepen geïdentificeerd. En de eerste groep waren de gedwongen zzp'ers. Deze mensen zeiden dat ze zzp'er waren geworden omwille van ontslag, het niet verlengen van een contract of een werkgever die zei, word jij maar zzp'er. Maar opvallend was dat dit de kleinste groep van de hele uh, dataset was. Maar 7% van die 3.600 ondernemers gaf aan gedwongen zzp'er te worden. Een iets grotere groep waren de rasondernemers. Zij waren 8% van de grote groep en zij gaven aan altijd al zzp'er te willen zijn. De derde groep waren familiebedrijven. Zzp'ers die aangaven als zzp'er in een familiebedrijf te zijn gestapt of als zzp'er een familiebedrijf te hebben overgenomen. Dan hebben we de vluchters. Deze mensen zijn als het ware uit loondienst gevlucht omwille van de slechte werksfeer, of omdat ze niet meer voor een baas wilden werken. De volgende groep waren de uitdagingzoekers. Zij gaven aan vooral zzp'er te zijn geworden omdat ze op zoek waren naar een nieuwe uitdaging. De beroepsmatige zzp'ers, ook een groep waar je niet zo vaak over hoort. En, maar dit zijn zzp'ers... Uh, die zzp'ers zijn geworden omdat ze uh, voor een beroep hebben gekozen... dat nou eenmaal vaak als zzp'er wordt uitgevoerd. En dan de grootste groep. Dat waren de autonomen. 30 van die groep zzp'ers die meededen aan het onderzoek... gaven aan vooral controle te willen uitoefenen over hun eigen loopbaan. Ze wilden zelf bepalen wanneer ze werkten... beter hun werk-privébalans um, behouden en hun eigen tarief kunnen bepalen. Nou, als je dan kijkt naar deze groep zzp'ers... Dan uh, kun je je ook afvragen, maar wat doen deze mensen dan als ze eenmaal als zzp'er zijn gestart? Om dit te onderzoeken heb ik een groot onderzoek uitgezet met meer dan 100 zzp'ers die ik allemaal geïnterviewd heb. En ik heb ze gevraagd welke strategieën zij toepassen om zzp'er te worden. De eerste groep waren de soort van kapiteinen. Ze gingen aan het stuur staan van hun eigen schip. Ze gaven aan dat ze vooral actief waren in netwerken, doelen stellen, ontwikkelen... En soms namen ze zelfs een coach bij de hand om hun doelen te realiseren. En het leuke was dat al deze mensen het leuk vonden om zo actief bezig te zijn. De tweede groep waren de surfers. Zij waren ook heel actief, maar gaven vooral aan dat ze actief waren omdat ze het gevoel hadden dat dat moest, dat de markt dat van hen vroeg. De derde groep waren de overlevers. Uh, dit waren mensen die wat minder actief waren. En dat kwam eigenlijk omdat ze geen tijd hadden om zich bijvoorbeeld te gaan ontwikkelen of te reflecteren en een pas op de plaats te maken. Ze gaven aan dat er te veel werk was en te weinig mankracht om al het werk te verzetten. Opvallend was dat dit vooral de bouwvakkers waren. En dan is, dat is zorgelijk. Want als je met zware uh, activiteiten niet genoeg ruimte hebt om te reflecteren en even die rust in te bouwen dan kunnen er zomaar fysieke klachten ontstaan. En dat was precies het geval bij deze groep. Als laatste hebben we de balanceerders. Zij zijn wat minder actief, ze ontwikkelen zich wat minder, zo nu en dan, en af en toe wat netwerken. Maar het allerbelangrijkste voor hen was dat ze het niet te druk hadden. Als je dan weer even terugdenkt aan die zzp'ers die je in het begin in gedachten hebt genomen... Kun je dan verschillen opmerken? Dat ze bijvoorbeeld andere redenen hadden om zzp'er te worden? Of dat ze hun organisatie op een net wat andere manier vormgeven? Grote kans dat je dat lukt. Nou, in datzelfde onderzoek heb ik ook gevraagd aan die zzp'ers, welke tips heb jij nu voor startende ondernemers? En ben jij nu een startende ondernemer of overweeg je om zzp'er te worden? Dan deel ik heel graag deze gouden tips met je. Tips van ondernemers voor ondernemers. Dankjewel voor het luisteren.